Goeiedag, mag ik even kijken bij jou in het Trang? Ja, natuurlijk. Deze locomotief is hier in eigen beheer de afgelopen vijf jaar uh, totaal gereviseerd. Echt met alles wat erbij hoort. Met gereedschappen die we konden kopen in, uh, in de voormalige DDR uh, is dat gelukt. En wanneer gaan we nou rijden? Uh, half twee gaan we weg volgens mij. Het is ongeveer op de grens tussen Drenthe en Groningen, de SEMS-linie, stuurt door het mooie veenlandschap, eh, over het Stadskanool bij Borenveld. is ook dat het achtertoentjes van de mensen komt en uh, gelijk richting Veendam naar rechts dan de mensen in de achtertoen zitten. En, uh, ja, het is een prachtig landschap. Ik heeft, maar ik nog even wat En Waarom heet dit de SEMS-linie? De SEMS-linie is genoemd naar een landmeter, meneer SEMS, die 400 jaar geleden hier de grens tussen Groningen en Drenthe vastgelegd heeft. Vroeger had je mooie speelgoedraadjes en uh, zo'n mooie stoomlocomotief als dit. Dat is natuurlijk prachtig om door uh, met erin. te rijden. Dat is gewoon hartstikke mooi.